In deze video laat ik zien hoe je in Windows 10 het startmenu kunt aanpassen. Het startmenu vind je zoals gebruikelijk links onderin, maar je ziet dat dit een veel groter startmenu is dan je misschien in Windows 10, eh, 7 gewend was. Nou zie je hier een veld met allerlei eh, knoppen en die knoppen kun je eigenlijk zelf naar believen verplaatsen, weghalen, vergroten en je kunt er ook nieuwe aan toevoegen. Stel, ik wil dit knopje hier niet. Ik klik met de rechtermuisknop en ik zeg van start losmaken. Hij is nu weg. Ook kan ik knopjes verplaatsen door ze te verslepen. En ik kan het ook onder een ander kopje zetten. Die kopjes kun je ook een andere naam geven. Hier zie je twee streepjes. Als ik daarop klik, dan kan ik de kop veranderen. En ik druk op enter en er staat een nieuwe titel. En ik kan vanuit de lijst aan de linkerkant, die alfabetisch is, kan ik elk willekeurig programma hier ook aan toevoegen. Stel ik wil Access hier toevoegen. Dan sleep ik er naartoe en ik heb een tegeltje. Wil ik hem nu net zo groot maken als de tegeltjes daarnaast, dan klik ik met de rechtermuisknop. Ik kies Formaat wijzigen. En in dit geval kies ik klein. Datzelfde wil ik nog doen voor Publisher. Ik sleep. Naar de, het startmenu met rechtermuisknop, formaat wijzigen en klein. Ik sleep hem nog even op de goede plek en zo heb ik al mijn Office-applicaties in één rijtje bij elkaar staan. Zo kun je je eigen startmenu helemaal zelf bepalen, en uh, zo hou je dus eigenlijk alleen maar die apps over die je ook daadwerkelijk wilt gebruiken.